Het is gewoon heel machtig om op zo'n groot uh, auto te rijden. Ja, lekker de vrijheid. Geen baas in mijn nek. Of vier muren omheen. Het moet niet op werken lijken. Het moet een beetje hobbyen, toch? Vind ik. <laughs> Onderweg met je, met je klanten en, uh, en hier op locatie is het gewoon. Uh, ja, het is een soort tweede familie, zeg maar. Het is ook echt zo van. Nou, uh, als je vakantie hebt gehad of zo van. Het is toch wel weer lekker dat je kan beginnen. Ja. Ik ben 43 jaar chauffeur en dat is een hart en nieren. Dat was van een kleine jongen. omdat ik tegen mijn vader van papa dat ga ik worden, vrouw, chauffeur. Dus uh, ja, dat is mijn streven gewoon. Uh, elke dag op de weg zitten. En uh, ja, dat is mijn ding. Ja, dat. En daarvoor doe ik het, weet je. En dat vind ik gewoon leuk. Dus.